Om performance management in wendbare organisaties. Uh, wat gebeurt er als je mensen en, en purpose radicaal centraal uh, stelt? Dat is de vraag die wij ook uh, uh, vanmiddag als een soort van kapstok uh, uh, hebben bedacht uh, in de aanloop naar vandaag. Maar wat vinden wij daar eigenlijk van? En jullie zijn zojuist gaan zitten op een stoel en als je misschien weer erop gaan zitten. Maar er liggen twee uh, kleuren kaartjes. Een rode en een groen kaartje ligt er op je stoel. En um, dit is zo'n moment dat de camera ook even uh, de beweging uh, naar jullie uh, maakt, want wij zijn gewoon heel benieuwd, gewoon even als een soort van quick scan, um, wat jullie vinden op een aantal stellingen. Dus ik wil een aantal stellingen voorbij uh, laten komen. En um, uh, als je het eens bent met de stelling, uh, geef dan de groene kaart uh, in de lucht. Als je het oneens bent met de stelling, de rode kaart in de lucht. En kijk ook voor. Vooral rond als je nieuwsgierig bent van, hé, hey, wat is nou eigenlijk de gemiddelde mening op deze stelling? En de eerste stelling die ik graag voor wil leggen is, de manier waarop wij vandaag de dag performance management invullen, invullen stelt mensen radicaal centraal. Rood oneens. Dank je wel. Ja? Ja? Er zijn, hè, er zijn een paar die het lef hebben om groen naar boven te hebben. En ik zeg met recht lef, hè, want daar zit vaak ook de wijsheid van de minderheid. Hè? Dus uh, kijk goed naar je buurman of buurvrouw en vraag er eens door. Van wat maakt dat jij zegt, ja wel degelijk stellen wij uh, mensen radicaal centraal met hoe wij dat vandaag de dag invullen. De tweede stelling is, de formele beoordelingscyclus is noodzakelijk om non-performance aan te pakken. Als je het oneens bent, rood, eens, groen. Oké, okay, kijk ook weer even rond naar het beeld. Er komt al wat meer eh, groen. Maar in ieder geval een belangrijke aanname die we veel tegenkomen bij performance management. De derde stelling. Performance management draagt aantoonbaar bij aan resultaatgerichtheid en strategierealisatie. Groen eens, rood oneens. Oké, okay. er tekent zich hier wat af. Ja, dit is meer groen vertegenwoordigd. Ja, dus vooral het woord aantoonbaar, hè? Ja, dus hier komen we al wat uh, diverse meningen uh, tegen. De vierde stelling van vijf. Performance van mensen is meetbaar. Groen eens, rood oneens. Aha. Dus al die KPIs en al die cijfers zijn toch niet voor niks geweest de afgelopen jaren. Dankjewel. En de laatste stelling. Prestatiebeloning leidt daadwerkelijk tot betere prestaties. Ja. Ja. Ja. Dankjewel hè.